Heb je nog zin om wat leuks te doen? Ja, gezellig. Wat zullen we gaan doen? Ik pak de F van Leeuwarden Studiestad even erbij. Je ideale tourguide in Leeuwarden. Vind nu de leukste hotspots en aanbiedingen in Leeuwarden door slechts één slide. Ideaal om ergens een gezellig bakje koffie te drinken. Een drankje te doen in de gezelligste kroeg om je studentenavond door te brengen. Te lachen om een hilarisch leuke film. Bezoek de mooiste voorstellingen. En vind de beste aanbieding voor jouw dag af. Vind je weg in de gezelligste studentenstad Leeuwarden. Download deze app als je op zoek bent naar informatie over uitgaan, shoppen, voordelig sporten en de leukste evenementen voor studenten. Hij is nu gratis beschikbaar in de App Store.